steeds aan het bezig. Ik zie Black Jack. Hé hey, Black Jack. Kijk eens Black Jack. Oh Black Jack. Kom maar Black Jack. Oh Black Jack. Kijk eens Black Jack. Ik kom naar boven. Black Jack. Ik kom naar boven. Oh Black Jack. Ik ga, ik ga naar boven. Black Jack. Hé hey, Black Jack. Ik ga draaien.